Er wordt weer volop gebouwd in Utrecht, maar hoe zorgen we er nou voor dat daarbij gelet wordt op mens en milieu? Ik ben op weg naar Hof van Cartesius, waar we natuurlijk gaan praten over de toekomst van bouwen. Ik ben Charlotte Ernst, initiatiefnemer van het Hof van Cartesius. En het is een plek voor creatief ondernemers die zelf hun ruimtes hebben afgebouwd rondom een binnentuin. En daarnaast zijn we ook een circulaire proeftuin. Circulair bouwen betekent voor ons uh, het, het minder afval creëren uh, in, in de bouw. Het voelt niet als oude uh, rotzooi, terwijl het wel gewoon allemaal gebruikte materialen zijn. Maar het voelt toch op de een of andere manier ook wel als, als nieuw, maar met een verhaal zo. Het, heeft, het heeft al gelijk een, uh, ja, een karakter. Als ik de toekomst van het uh, bouwen uh, voor me zie, dan uh, worden er niet meer gewoon klakkeloos, uh, heel veel vierkante meters. ...neergezet die men toch wel kwijt kan, omdat de woningnood zo hoog is. Maar wordt er gewoon daadwerkelijk gebouwd met gebruikers en voorgebruikers of eindgebruikers uh, waar er vraag naar is. In Utrecht zie je op het gebied van duurzaam bouwen uh, vooral dat de overheid of het college hele hoge ambities uh, stelt. Maar dat uh, tegelijkertijd uh, er een, een zoektocht is naar... Uh, ja, hoe zorgen we dat die ambities ook daadwerkelijk worden ingevuld door partijen? Ja, wat eigenlijk uh, heel bizar is, is dat uh, duurzaam bouwen of met gebruikte materialen bouwen... Uh, op dit moment nog uh, uh, even duur of zelfs duurder is als uh, met nieuwe materialen bouwen. Het vergt veel meer tijd en afstemming, uh, proces uh, opslag om die materialen te vinden... om dat passend te maken. Uh, en daar zijn eigenlijk onze huidige bouwsystemen eigenlijk te efficiënt voor geworden. Hè? Denk dus ook vooral na of je uh, al die ruimte wel nodig hebt, de ruimte wel nodig hebt, materialen nodig hebt, of dat je ook met minder af kan, eigenlijk net zoals met consumeren. Uh, ook in wat je bouwt en welke ruimtes je gebruikt, uh, kun je dat in dubbel gebruik doen of in minder vierkante meters.